Het is vandaag kerst, kerstavond. En zoals je ziet ben ik er helemaal klaar voor. Ik ben even bezig met mijn kerstmake-up. En um, aan ene kant heb ik al een eyeliner aangebracht, en aan de andere kant nog niet. Maar ik heb een superleuk product wat je daarbij nog kan gebruiken. Dus in eerste instantie de zwarte eyeliner van Youngblood. Daarmee trek ik gewoon een, een rechte eyeliner. Um, ja, vrij strak, een dun lijntje. En daar overheen, nou dit is echt een super leuk product voor de feestdagen, ook voor oud en nieuw. Dit is een gouden eyeliner, die heb ik ook in het zilver. Maar omdat mijn sieraden vandaag goud zijn, ga ik voor goud. Nou wat je eigenlijk doet is dus een, een goud of zilver lijntje boven de zwarte eyeliner trekken. Dus in goud en in zilver, als je wilt stralen... Voor oude nieuw of gewoon een feestje. Je kunt het online bestellen. Wil je het nog hebben voor kerstavond? Dan kan je het beste vandaag even langskomen bij Purehuid. Nou, ik wens jullie een super fijne kerst en natuurlijk op naar een top 2020.